Alleen neer, you, alleen jij. Ja. Gezellig. Oh, schade. Schade. Scheren is niet goed hè, ik heb zo meteen echt een verkeersboete gewoon. Want hard rijden. Kan okay, niet meer, uit weg. Nope, dit nee, gaat echt zo fout. De M1. Ik krijg al niet komt. Oh jezus! Ga me niet afsnijden, hond. Nee. Ik blijf voor je, jongen. Ik blijf voor je. Ik ga zo rijden. Mag of je niet toch? Nee. Hond nee! Oh jij ja, ja, hond. <laughs> ja je kan er niet langs aan van, hey, ja, nu oh, ben... moet hier de afslag nemen. Ik ben gecrashed. Echt? Ja. <laughs> oh shit. Ja, ik zie het, ik zie het niet meer op de map. Jemig, waarom ga je opeens zo slow? Uh, ik rijd 87 km per uur hoor. Ja, ik rijd 90. Kijk, dan gaat je trailer. Wat, trailer wat? Ik zit echt in je trailer. Oh jezus! Oh mijn god. <laughs> Wacht even op me. Ik heb, vijf, ik heb 50, ik heb 50% schade. Oh. ik kreeg een kaart oh. tegen je trailer aan. <laughs> ik heb helemaal geen schade gekregen, ook niet jij trailer. Wacht, ik zo even kijken. Nee, oh mijn god, wat is er een ja. bullshit? Ik heb keihard <laughs> tegen je trailer aan. Ja, ik zag jou in een je zo naar achteren. Pas op voor uh, flitsers. Oh ja, kut. Ja, ik ook. Ik snij even deze rotonde af. Hoi. Ah, ik, waar crash ik nou weer tegenaan? Oh shit. Ik heb één schade, één procent schade aan mijn uh, trailer. Oh yes, die stoplicht doet het nog steeds niet. Ik zit vast. Waarom ja, doet het cruise control het nou niet dan? Ja, soms doet het niet. Waarom zit ik vast? Oh, oké. Maak ja. het oh, niet. Ja. Rijd Guido, Oh, wat zakken. gebeurt er? <laughs> ik rijd Ja, ik kan niet verder rijden. Doe niet. <laughs> ik heb schade door jou. <laughs> Echt? Ja. Waarom rij je nou weer in me? <laughs> Uh, langs, maar dat <laughs> lukt niet. Wacht gewoon, <laughs> ik vloog gewoon hè? Mijn <laughs> voorwielen stonden omhoog. Oh, je ja, werkt. Oh, oh wat? Eerst. Als je op M drukt, dan zie je zeg maar oh, wat je... oh hey, nou. <laughs> ik red vol tegen je ja, zo. oh Oké, okay. ja, schade 10%. Gof, verdor. Ah, haha. Dat was mijn bedoeling. <laughs> ik hoop echt dat jij gewoon nu ook schade hebt hè? Ook niet hoor. Dit is toch gewoon een Gate Bridge, toch? Ja. Ik heb een vrouwen idee. Nee, ik heb eigenlijk gezegd ook oh, niet. Nee. Oh. Sorry. Ik weet dat ik hem Ja. <laughs> Waarom rij je zo slow? Ja, ik heb, uh, ja. uh, heb uh, ben net gepost. Ja, ik ga je niet inhalen. <laughs> ik heb mijn nee, gas los. Ik hou mijn gas los en ik rij gewoon bijna tegen jou aan. Ga er langs dan? Nee, we moeten hier af. Oh, jezus! 33 procent. Oh shit. Jij moet echt voordat je gaat inleveren even naar de maker hoor. Ik, motor gaat niet meer aan. Wacht op mij. Doei Guido, doei Guido. Ik heb ook op jou. Fuck. Ik heb uh, 3,57% ontdekt. Maar zo weinig. <laughs> ja, Hallo, ik heb nog niet elke, el overal gereden, man. Verder dat ik ben gereden is na naar Rijns, dat is in Frankrijk ergens. Ik, nou, ja, ligt er, ik weet niet wat verder is. Of naar Tsjechië. Of naar... Um, Italië. Kom, kom je nog? Rustig, rustig, rustig. Biem. Uh... Rij nou maar. Gof, Hoeveel schade heb je? Vijftien. Zo weinig maar, en dan blijf ik nog even staan, want ik heb nul schade. Hey, beuk me niet. Je gaat die karma krijgen, Guido. Hallo, ik ben nu twee keer tegen je aangepast, en het kost gewoon iets van 20.000. je yeah. soort Hello. Hey, Guido. Ja. Hoe gaat het met jou? Jullie ja, zijn er voorbij. <laughs> Waarom? Nee, dat is echt zo oneerlijk. Want als ik een rotonde afsnijd, dan crash ik tegen een paaltje aan. Jij snijdt de rotonde af dan gebeurt niks. Ik rijd weer zo goed, betekent dat dus. Nee, maar. <laughs> Dit is echt oneerlijk. Nee, ik, ga was... ik ga gewoon via het uh, reparatiecentrum ding. Oh wauw, ja ik ben er. Ja, daarna ga ik pas daar naartoe. Ja, ik heb toch geen geld om mee kunnen te kunnen repareren, Nou, ja, jij niet. Ik ben er vol voorbij gereden ook gewoon nog. Mijn motor is gewoon defect wanneer ik daar aankom. Echt, <laughs> joh. Nou, ik ben er toch, dus ja, enter. Surface... Uh, 18.000. <laughs> kan ik niet even het upgraden upgraden gewoon armor gaat armor daar staat de armor Ik kan ook een betere motor er, erin doen dan gaat in ijskoude oh ik kan ook een regenbogen dashboard doen oh shit oh ik kan ook rechts mijn stuur doen in plaats van links maar nou, dan ga je terug naar Engeland nee je kan ook gewoon kleur aanpassen maar ik kan geen armor doen, ze hebben geen armor. vaag bumper ja ik kan een bumper aanpassen dat is een beetje zonde ja het ding is niet zo duur maar duizend maar ja. ik heb nog steeds, uh, hoeveel heb ik? 29.000 hoor dus... <laughs> ik heb er gewoon bijna gewoon 50k gewoon weggehaald ja. Ja. Gezellig.